Ja, oh ja, over, over, um, over commercials. Ik bedoel, ja, niemand wil toch naar commercials kijken. En, maar toch zijn er bedrijven die, die daar echt, ik weet niet hoeveel geld aan uitgeven aan commercials die niemand wil zien. En dan denk ik, nou daar zouden we toch een lering uit moeten trekken in die zin. Dat bedrijven dus niet soortgelijk, of daarin mee ...moeten willen doen, denk ik dan. Want volgens mij zijn er andere video's die veel beter werken dan uh, alleen maar commerciële praatjes. En, ja, en vooral als je een dienst aanbiedt en je hebt echt een specifieke expertise. Dan is het veel slimmer om dat te delen en iets te geven dus. Dan dat je uh, alleen maar over jezelf gaat zitten vertellen. Ik denk dat, dat mensen dat niet echt interessant vinden.